Op dit nu? we toch afgesproken dat we naar die workshop gingen. Gaan. Ja, ik ga niet meer wachten, maar ik ga wel alleen. Ja. Onze toerist is zijn reisbuddy kwijt. Daarom beslist hij om naar een 3D-workshop te gaan. In de hoop dat hij haar zo zal kunnen vinden. Ah, oh, dat is hier we zijn voor die workshop. Ga maar door, Jan. Dus u bent hier een professioneel 3D-filmer? Ja, ongeveer. Ik kom hier de workshop geven over 3 d film. Ja. En vindt u dat leuk om dat te doen? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Kijk maar hier achter. Het is ontzettend leuk om te doen. En wat, wat geeft u dan van uitleg? Nou, eerst hebben we een stukje verteld over hoe je überhaupt diepte kan zien. Diepte in de echte wereld en daarna op een plat scherm. Want hoe werkt het nou eigenlijk diepte te zien? Dus dat hebben we ze verteld en nu gaan ze zelf aan de slag met een 3D-filmer. Ja, ik ben eigenlijk een vriendin Noor kwijt. Zou u weten hoe ik haar terug kan vinden? Noor, Noor. Ik heb haar volgens mij niet gezien, maar ik heb misschien wel iets. Uh, ik heb hier een 3D bril en uh, ik denk dat je haar daar wel mee gaat terugvinden. Even dan. Alsjeblieft. Succes. haber puesto este